Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Ja, willen jullie geen fruit mee dan? Oh, Ga ik alvast naar buiten. Ja, echt hè. <laughs> hey Brian, doe je het? Goedemorgen, welkom bij een hele andere leuke familie Ramijn.nl. Nee, graf. Gras, oh, hij is gras aan het eten. Oh, Heb je die helemaal zelf gemaakt? Ja. Helemaal alleen? Ja. Dus je bent bij de Knutselclub geweest? En met vlotten. De bij is bijna alleen. Ja, ja. is bijna alleen. Jouw is ook. Ja, dat is niet. Ja, die. <laughs> Deze is helemaal plat. Ik zag de uh, kentekending uh, zegt okay. van oma. Papa! Papa. Mama Brian En Berber Dit is de leukste familie van Nederland De familie Romein Goedemorgen, welkom bij een hele andere, leuke familie Romein.nl. We zijn vandaag niet op de camping, althans ik niet, de kinderen wel met Sanne. Ik ga vandaag geocache en neem jullie mee. Ik sta hier ergens in de natuur en ik heb heel veel toeschouwers. Woe! Doe ik neem jullie vandaag mee op de scooter om gezellig even wat geocache te doen. Maar ik heb er ook heel veel meleis staan, vandaar dat ik er ook op tijd ben weggegaan. Ik rij nu ergens midden in de polder op een zandpad. Je gaat het niet geloven. Ik, je gaat het niet geloven. Ik rij hier midden in de bossen door het zanderige paardjes. Maar ik mag hier met mijn elektrische scooter. Omdat ik ja, een elektrische scooter heb en geen gasvoorziening en herrie maak. Alleen mijn standaard een beetje, maar goed, hier mag ik gewoon komen, volgens de wet. En ik ben niemand tot last. Ik ben benieuwd wat Sanne en de kinderen op de camping gaan doen. Kijk, daar heb tegen ik even aan de kant. Ja, en zo ga je door en heb je opeens maar 4%, nou ja, niet 4%. Heb je nog opeens 4 balkjes aan batterij? Dus uh, dan gaan we gewoon langzamer rijden, 15 km per uur. De snelheid van de fiets. Nou, ook niet verkeerd. Ik rij in het mooie landschap en ik zie een trekker. <laughs> en koeien. Zan is nog steeds op de camping met de kinderen. En het is nu een uurtje later dan dat ik net was. En het is heerlijk weer geworden. De zon is gaan schijnen. En ook deze geocache weer gevonden. Rijkelijk natuurgebied. Moet je zien. Ik zal hem eens goed draaien. Wauw. Kijk eens even mee. Nou, we moeten wel de batterij in de gaten houden om naar de camping te gaan. Ach, het zou ook leuk zijn voor de vlog als ik een heel stuk moet lopen. <lacht> maar dat gaan we niet doen. En wat ik had dacht, dat gaat nu gebeuren. Sla linksaf naar het kerkpad. Is volledig leeg. Volgens de sensor. En... Ik denk dat ik het niet ga redden. Mijn accu is volledig leeg. Is dit het kerkpad? Moet even op mijn navigatie kijken hoor, want die laat hier opeens niet zien. Wat ik dacht is gebeurd. Scootertje leeg, op 7,2 kilometer van de camping. We gaan maar lopen. Ik vind het niet verkeerd. Het is ook gezond, gaan we gewoon lekker steppen. Ach ja. Zo beleef je nog eens wat. Meld me wel weer als ik nieuws heb. Ja, en je kan ook van een nood een deugd maken als je stil zit op de ANWB te wachten. En lekker pizza broodje eten. maar naar de camping om hem te laden. Gelukkig heb ik weer bij Brommerseurs. Oh, je mag niet met volle mond praten. Ho, ho, ho. Het is heerlijk zonnig geworden, alsof het uh, zo moest zijn dat ik pech zou krijgen in Diever, bij het Wingelo in de buurt. Ze gaan dus mijn scooter naar de camping rijden met mij. En vanuit daar kan ik hem opladen. En dan zou ik met de auto even brood kunnen halen, maar dat kan ik hier ook bij de bakker doen. Maar die had net niks meer. Dus ik denk uh, dat het toch even bij de Albertheim wordt. Ik hoop maar dat meneer de ANWB er snel is. Zo, dat is een mooi stukje. Zo loop ik hier langs. Zie vind wat heel leuks in het zijn. Allemaal in allemaal rood. Weet je wat ook makkelijk is? Dat als je gestrand bent met scooter, je toch altijd wat te doen hebt in de buurt. Dat is leuk aan geocaching: je hebt altijd wat te doen. Nu lukt het me niet dus om uh, scooter te rijden. Nou, dan gaan we lopen. Ik ben weer terug op de plek en uh, de bergen moeten zo aankomen voor het scootersje. Hij zal daar stoppen voor het huis achter mij. Nou ja, ik ben benieuwd uh, over hoe lang, 10 tot 12 minuten zijn die toen ik uh, bij het toeristenpunt was. Dus we gaan het zien, zie ik dat ik daar de scooter kan opladen. Nou ja, ik heb toch geen accu-lader bij me, maar dan uh, voort dan wel even meenemen in de scooter. De bijna alweer. Ja? je? Ja, de maderang is bijna Jouw is ook. Ja, dat is een... ja, die <laughs> Deze is helemaal plat. Zoals de kentekening uh, ja, okay. van Homa. Nou, ja, daar staat hij dan thuis rond. We gaan maar eens naar de camping in deze vrachtwaggel. Zo, hij staat achter me en ik ben eraf. We gaan nu eens rustig gaan steppen en vrouw lief bellen. Als ze tegemoet komt en naar zwem wat wil. Of wat ze nou wil doen. He, ik ben weer bij de tent. Ik heb mijn T-shirt uitgaan, Ik ben uitgeblust. Hoi. Hoi. Ja. Ze hebben jullie allemaal niet gezien vandaag. Hoi. Ja. Is die voor mij? Heb jij die voor mij gemaakt? Ja, een koe. Een koe met een konijn erop. Ja. Kijk nou, en ik zie een mondje. Klopt dat? Met een tong. Nee, een gras. Gras. Oh, hij is gras aan het eten. Oh, heb je die helemaal zelf gemaakt? Ja. Helemaal alleen? Ja. Dus je bent bij de Knutselclub geweest? En met Floortje. Noortje. Noortje. Floortje, Noortje, het maakt ook helemaal niet uit hoor. Als het maar een leuk karakter is. Zie je dat, er zit nog een stukje pizza op mijn mond. Mm. <laughs> ik heb een stukje pizza gehaald want ik had honger. Mijn papa moest wachten, hè? twee uur lang. Oh, jij hebt een lekker tomaatje. Wat gaan we eigenlijk eten vanavond, weet jij dat? Weet jij niet, weet je mama dat? Dat wordt dus uh, niet eten. Want volgens mama hebben we ook geen brood. En ik vind het om hem te halen. Ik dacht een pizza. Ik er niet in tijd. Oh, Berber is weg. Berber is weg. Hip, hip, hip. Zo, ga jij lekker bistroentje. Ja. ja, ja, ja. Dag allemaal. Stop! Nou, ja papa stond met pech met de scooter. Maar we kunnen nog wel even naar de Bali zetten. Naar de Bali? Ja. Naar de Bali? Ja. Ook een Bali. Weet je hoe ver Bali is? Ja. Ze wil helemaal naar Bali en ik mag niet eens het vliegtuig in. Wil je dat ik op zo'n motorbootje ga met zo'n heel groot uh, spinsel erachter? Papa, ik bedoel... De... Wat wil je bij de Bali doen? Drie opdrachtjes. Drie opdrachtjes, van het uh, kruimelpad. Oh, even stickers halen. Ik heb drie, hè. Wat heb je? Drie wat? Ik heb stickers. Ik heb gewoon een emmer, een plons en een café. Okay. Dat doet hij goed. En jij, Berbe, hoeveel stickers heb jij? Wow. Laat maar zien, Berbe. Laat eens zien. Laat eens zien aan de kijkers. Laten zien, hoeveel stickers heb jij? Ga, ga maar tellen. Kijk, deze heb ik twee. Laat eens goed zien. Dit Hoeveel stickers heb je nou? Vier. Vier? Vier stickers. Maar jullie gaan een filmpje kijken of gaan je, wat gaan jullie doen? Ik ga drie. Ik drie. Oké. Okay. Ik wil ze opgeprote. Papa gaat de video editen, dus. Derde. Wat wil je laten zien? Derde. derde. Oh ja. En als het transport vol is, ja. dan kunnen ze wat uitzoeken bij de baan. Ja, dat heb ik gelezen ja. Dan kunnen jullie er wat leuks uitzoeken als die vol is. Papa! Als we daar morgen nou voor eens gaan zorgen dat we alle stickers gaan regelen. Oh Zullen we dat morgen doen? niet oh, dicht. Ma. Ja, maar dan kunnen we de stickers wel regelen. We kunnen wel de vragen beantwoorden. Ja, maar de vragen hebben ze allemaal gedaan. Die hebben ze allemaal gedaan en ik was er niet bij. Leuk, hè? En ik kon niet filmen, Leuk, want ze hadden een beetje oh, oh. Is niet erg, is niet erg. Wat wou je zeggen, Brian? Ik zeg Wat ja, is liggen? Waarom willen we Mr. Bien, dan moet je bij mama wezen. Kan jij vertellen wat de opdrachtjes waren? Ja, kan jij vertellen, want de mensen hebben het niet gezien. Wat waren de opdrachtjes? Wie nee, nee, nee. hier? Nee, nee, nee, nee. Hij wil gewoon niet. Je tekenen bij jou. Nee, nee, nee. Nou, misschien horen jullie dat morgen in de vlog. Ik ga hem voor nu afsluiten. Ik wens jullie een ontiegelijk leuke dag toe voor vanavond slaap lekker. Druk even op de duim als je deze video leuk vond. Ja, mijn ogen staan er echt vermoeid bij. Ik ben ook moe en allergisch. Um, druk ook even op abonneren. En vergeet niet op dat belletje te drukken. Brian, in de kist. Dag allemaal, wat fijn dat jullie er waren, dag, dag, dag. Ben je geen Mr. Bean? Zeg dan dag. dag. Nee, dat kan ook liever. voor. Zwaaien, doei. Ik ga je laten lachen hoor. <tie> <tie> ah, de klau! Misschien zie je de vrouw in de volgende vlog. <tie> nou, Geef een duim omhoog. Ja. Druk even op abonneren. En vergeet niet op dat belletje te drukken. Nee. Want dan hoor je dus nee. Geen bel dit keer. <laughs> nee. Tot de volgende! Nee. Doei. Nee. De mama zwaaien.